Goed zo, Joyce! Ho, Joyce! Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Ho, Joyce! Ho, Joyce! Kom maar, Joyce! Laat je weer het loof liggen, Joyce! Ho, Joyce! Vanmiddag komt er een nieuwe oorzak. Ik vermoed dat deze leeg is. Daar zit nog een heel klein beetje in. Ho, oh, Joyce! Kom maar, Joyce! Kijk eens, Joyce! Oh, joys. Ligt randje op de grond. Hey, joys. Goed zo, joys. Oh, joys. Dat smaakt goed, joys. Kom maar, joys. Ho, oh, Jos! Kijk eens, Jos! Helemaal alleen hier! Had je geen zin om mee te gaan? Ho, oh, Jos! Goed zo, Jos! Hé, hey, Jos! Hé, hey, Jos! Dat is maar goed, Joyce! Loof vind je nooit lekker. Dat zie ik. Maar zonder loof heb je niks aan moeilijk. Goed zo, Joyce! Hé, hey, Joyce! Ho, oh, Joyce! Kijk eens, Joyce! Ik ben toch nog ontdekt.